Hi allemaal, laatst hadden wij een video online gezet en dat was de Ikea photoshoot challenge. Die video die was echt, vond ik heel erg leuk om op te nemen en de reacties erop waren ook echt super goed. En als je bent vergeten wat het voor video was, dat was dus eigenlijk een beetje de challenge dat wij een mooie Instagram foto's zouden schieten en bewerken in de Ikea, zonder dat je dus een beetje doorhebt dat het in de Ikea gemaakt was. Mm -hmm. En dat is gewoon een hele leuke manier om andere fotolocaties uit te proberen als je eigen huis, ja als je gewoon foto's in je eigen huis maken. Een beetje zuiverd worden, zeg maar. Ja, en de reacties die we van jullie kregen, waren ook echt super positief. Ook als ik een foto plaats op Instagram, krijg ik nog steeds hele leuke reacties. En uh, toen hadden we ook onder de video een comment gekregen: met daarin van ga anders de volgende keer naar de intratuin. En dat vonden wij ook wel een heel erg goed idee. Ja, want de Intratuin is een heel leuk, eigenlijk ons favoriet tuincentrum misschien. Mm -hmm. En ze hebben daar namelijk allemaal hele mooie spulletjes hele mooie planten. Dus we hadden ook zoiets van, ja, het kan wel echt heel erg leuk worden. Ja, want vaak zijn er gewoon wat aparte hoekjes ingericht en helemaal mm -hmm. afgesteld. Dus we hadden iets van, daar kunnen we misschien wel inderdaad goed mee werken. En leuke foto's schieten. Dus, we gaan de challenge aan. We gaan naar de Intratuin vandaag. En ja, ik... Ik ben benieuwd. Ja, ben benieuwd. Ik heb geen idee wat ze te zien gaan krijgen en wat de resultaten gaan worden, maar dat gaan jullie allemaal met ons zien in deze video. Voordat we naar de intratuin gaan, vergeet niet een duimpje omhoog te doen voor deze video en je te abonneren op ons YouTube kanaal. Nou, laten we gaan. We zijn nu net naar binnen gelopen en we vinden deze plek naast de kassa echt fantastisch. Ja, deze is echt heel erg leuk. Wil je het proberen? Ja, misschien op het strandkrukje zitten ofzo. Nou, de eerste foto is gemaakt. Dit hoekje was ook echt wel gewoon super foto's uniek. En dit is waarschijnlijk de winnende foto. Yeah, <laughs> die man. Ik heb nooit eerder gezien. Die zijn echt goldie. Goldie. Nou, heel vet. Leuk. Laat maar eens even weten of jij vissen hebt thuis. Goudvissen misschien als een huisdier of andere huisdieren. Ik ben heel erg benieuwd. Wij hebben nooit vissen gehad, hè? Nee ja, ik. Heb je ooit oh, vissen Ja, ik heb ooit vissen, vissen gehad. En echt voor mijn verjaardag. Zat ik helemaal niet op te wachten eigenlijk. Oh. Maar het was op zich uiteindelijk wel heel erg leuk. Ja, klopt. Helemaal vergeten. Ik had er twee of drie. We zien sowieso heel veel leuke spullen. Ja. Dus het, er zijn veel opties. En ik zat te denken: stel dat het te erg opvalt dat we echt gaan shooten zijn, dan moeten we gewoon even een plant pakken of zo en doen alsof we aan het shoppen zijn. Denk ik niet. Dat is misschien wel slim. Maar dit is heel leuk. We zijn nu in dit hoekje aangekomen. En dit is ook een van onze favoriete hoekjes. En we zagen net deze muur met al deze skulls erop. En dat is misschien wel heel erg tof voor zo'n headshot-achtige foto. Land is. Proberen. Het wordt wel lastig. Ik ben heel erg benieuwd of het lukt. De staat ziet heel leuk uit in het echt, maar ik weet niet of we het op de foto gaan krijgen. Ja, het wordt heel. Uh, het wordt heel erg krap, denk ik. Ja, maar staat ik dan beter? Ja, ik zit naar. Ik heb met het. Uh, ik ben met het idee gekomen dat er is even heel snel erop ja. gaat staan. Ja, maar dan ben ik, ben ik niet dan weer te hoog? Ja. Dan word ik echt heel druk? Nee, ik wil eerst even gewoon zelf proberen. Zou ik wel iets, iets van onder doen, maar niet onderkinnacht. Oh nee. Ja, dat is oh, wel god. heel dramatisch. Oh my god. Misschien een één van die laatste. Maar dan moet ik wel... Ja, dit is top. Ook heel goed. Nee, dit hoort hem waarschijnlijk. Ik denk dat we hier wel wat mee kunnen. Het ziet er ja. echt best wel tof uit. Kijken? Ja. We gaan proberen. We zien hier super gaaf kleed. Hij is niet super goedkoop. Maar ik denk dat het geld wel heel erg waard is. Ziet heel erg mooi uit met zo'n prachtige print. zou He ik hem eens omhoog houden? Dit kussen is bijpassend. Wow, ik zie al die haartjes oh. rondvliegen. Oh. Ik zit helemaal onder. Gatsver. Maar kijk. Hij is wel heel leuk. Heel mooi. Ja. Maar heel hairy. We staan nu op de nepbloemenafdeling, Dus dit is echt een hele goede om een leuk foto te kunnen maken. We gaan uh, deze locatie, denk ik, doen. Dus echt met die roze bloemen. En dat past heel goed bij Tara's shirt. En ik heb hier een oranje roos die ze vast kan houden als prop. Dus dat is echt wel heel erg mooi. En we zijn hier gelijk ook een beetje beschut. Zoals je kan zien door de hoge nepplanten. Nou, het valt wel mee hoor, want ik wil aan de andere kant de foto. Ja, dat maken dat het mooier is. En dat Van, is midden in het Vandaar gaat. dat we nu heel even hier staan. Maar ik denk dat dit wel een uh, goede locatie is. Ja, ga proberen. Mooi snel hoor, te kijken. zo grappig. Alleen mijn outfit past er niet echt bij, hè. Kijk wel heel gaar. Ja. Ah, het kan nog wel leuk zijn, denk ik. Zo heet oh, deze. Dit is wel een hele leuke geworden. Ja, ik denk dat als we hem bewerken dat hij wel heel mooi kan worden. We staan nu op de balkon- en tuinafdeling en we zien dit hutje. Hij is wel erg donker, wel heel schattig heel van binnen. Leuk. Ach, moet je kijken, dit is heel gaaf, hè? deze achtergrond. Hier oh, kunnen we misschien wel wat mee is met zo, dat zo, hoekje. Dit ja. is misschien wel leuk. Het valt je misschien op dat we iets zachter praten en iets rustiger dan normaal. Maar dat komt echt omdat we het idee hebben dat we iets meer op onze hoede moeten zijn hier. Er zijn ontzettend veel medewerkers, er zijn best wel wat mensen in de winkel. En ja, ah, ik weet niet, het voelt wat meer akker dan de IKEA ja. challenge op een of andere manier. En ik weet niet waarom, misschien omdat dit toch minder, dat mensen dit hier minder snel zullen doen op de Ik weet ja, niet? ik heb ook dat gevoel ja, dus. Maar op zich gaat het wel goed, we zijn er pas net, dus we moeten nog even. Maar zullen we dit hier proberen? Ja, dit vind ik wel leuk. Ik denk dat het wel heel donker is, maar we gaan het gewoon proberen. Ja, ik denk dat het wel leuk is als je op de goede plek staat. Dus wat is leuker daar dit hoekje? Hou je die kavia vast? Heel bloedserieus, die kavia. Oh my god. Die kavia. Oh, die is leuk. Ja, toch? Ja. Kijk. Inclusief mijn nieuwe friend, die kavia. Oké, okay, we werden net heel erg aan de gaten gehouden door meneer. En ik heb ook niet heel erg vriendelijk. Dus we zijn nog een beetje voorzichtiger. Het enige is dat ik echt nog uh, in ieder geval één foto van mezelf op moet, Want ik heb er pas één. En uh, ik hoop dat ze nog iets tegenkomen. Ik weet niet of we nog iets tegenkomen. We staan nu wel bij hele gezellige flamingo's. Dat is fantastisch. Kijk dan. Zo leuk. Ik denk dat we even voor de planten buiten kunnen kijken. Dit zijn allemaal buitenplanten dan. Oh, het is wel lekker zonnig. Ik weet niet of we hier iets kunnen doen. Nee, Oké, okay, ik heb me net vergist. Ik had al namelijk wel twee foto's. Daar ook twee, dus dat betekent dat we nog één foto samen moeten. En we hebben misschien een plekje gevonden. Dus we gaan even kijken wat er mogelijk is. We hebben inmiddels deze installatie. Dat is gewoon een pot. Achtergrond met bloemen. Mensen die eraan komen. Spanning. Ja, het, is, het is echt druk. De mensen zijn echt... Ja, ik vind het spannend. Of die met die lang uh, hogere stelen misschien, of niet? Oh ja, dit is wel leuk. Ik zit, ik twee seconden. Ja. Even kijken hoor. Nou... <laughs> ik weet het niet hoor. <laughs> ja... Mm, ik weet het niet. Hmm. Hij, is zeg maar, hij is wel gezellig dat wel ja. Maar hij is zeg maar ja, ik Hij vind... is wel van we zijn hallo we zijn een uiteindelijk. Ja, ja het is niet heel uh, Heel instagrammable per se Meer snapshots Wil je nog een keer proberen Xanderers? een hele leuke plant gevonden en die willen we ook nog eventjes shoppen gewoon omdat we hier natuurlijk wel eventjes in de winkel hebben rondgelopen voor onze ja. foto's maar verder zijn wij helemaal niemand tot last of zo trouwens dus nee, dat wil ik ook, ook nog weet. eventjes zeggen maar het is ook een hele mooie plant ja en we dachten we maken nog even een rondje want heel misschien willen we nog één foto proberen te maken we hebben een beetje moeite met het vinden van een goede locatie het is niet zo makkelijk hier, mm -hmm. ik had het makkelijker verwacht ja. dus nog één rondje Weet. We doen ons best. Nou, we zijn weer terug uit de Intratuin. En ik vond het wel echt heel erg leuk om te doen mm hier. -hmm. Ja. Ja. Ik moet zeggen, het had echt een hele andere vibe dan in de IKEA. En het licht was echt beduidend veel beter. Dat komt ja. omdat het licht ook vanaf de bovenkant komt. En was wat meer wit licht. Ja, het was allemaal daglicht. daglicht en het zonnetje vooral. scheen, waar we ook heel erg geluk mee hadden. Dus dat was echt super nice. Qua hoekjes was het misschien wel iets lastiger. Ja. Er was niet heel veel aanbod. Maar we hebben wel hele leuke hoekjes gevonden. En de spulletjes die ze hadden, waren ook echt weer heel erg leuk. Dus ja, de collectie is gewoon weer helemaal top op dit moment. Als je er naartoe wil gaan, ik ga zeker even rondkijken. Er was trouwens nog best wel veel 50% kortingdeals. Het is niet gesponsord of zo, maar we zagen overal 50% korting op de kussens, 50% op de wandkleden en zo. Dus. Als je tuin een upgrade wil geven. Dus misschien leuk om even te kijken. Ja, mocht je trouwens ook een hele leuke foto hebben gemaakt in de IntraTuin of Ikea, tag ons zeker in die foto, want we zijn heel erg benieuwd. Net zoals in de vorige video hebben we al laten zien welke apps we hebben gebruikt voor het bewerken van deze foto's. En de linkjes en de namen daarvan staan ook in de beschrijving. En net zoals in de vorige video hebben we ook weer een poll aangemaakt. Die vind je in het i'tje. Stem daar ook zeker even op jouw favoriete foto van deze keer. Ja, ik ben heel erg benieuwd. En laat ook echt even een reactie nog achter. Want ik vind dat het heel erg leuk om de reacties door te lezen. En ook wat je natuurlijk ik weer van alle resultaten vond van deze video's. als je nog enkele andere opmerkingen of vragen hebt. Mag het natuurlijk ook. Misschien heb je wel een ander ideetje voor een andere locatie. Waar we heen kunnen de mm -hmm. volgende keer. Dat zou ook wel heel erg leuk zijn. Super bedankt weer voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten. even te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei.